In de wintermaanden kan vorstschade voorkomen. Hoe ontstaat die schade eigenlijk? En wat doet Rijkswaterstaat om dit te herstellen? In dit filmpje geven we daarop antwoord. We beginnen bij asfalt, het meest gebruikte wegdek in Nederland. Asfalt is gemaakt van stenen en zwart stroperig plaksel, bitumen. Door bitumen blijven de stenen aan elkaar plakken en het maakt de weg een beetje flexibel. Door veroudering wordt bitumen harder en brosser. Wisselende temperaturen en de verkeersbelasting versnellen dit proces. Door scheurtjes kunnen de stenen in het asfalt loskomen. Dit maakt asfalt extra gevoelig voor vorstschade. Asfalt is namelijk niet waterdicht. Bij nat weer zit er dus altijd een beetje water in de weg... Zodra het begint te vriezen, zet het water uit en dit maakt de scheurtjes groter. Zeker als de temperatuur rond het vriespunt schommelt, kan de schade in korte tijd flink toenemen. En als het water tussen de asfaltlagen komt, ontstaan er zelfs gaten. Dit geldt zowel voor de zeer open asfaltbeton, (zoap) als dicht asfaltbeton, DAP. Zoap wordt veel op snelwegen gebruikt. Het water kan hier makkelijk in... Maar ook weer net zo makkelijk uit. Bij regen zorgt dit voor beter zicht voor weggebruikers. Bovendien is SOAP geluidsreducerend. Forstschade komt in beide types asfalt voor. Rijkswaterstaat voorkomt vorstschade zoveel mogelijk door op tijd onderhoud te plegen. Dit doen we heel zorgvuldig op basis van levensduurverwachting en een jaarlijkse inspectie. Zo houden we rekening met de kosten... ...en onnodige verkeershinder. Ondanks de onderhoudsplanning kan Forst schade toebrengen aan het wegdek. Weginspecteurs van Rijkswaterstaat, aannemers en automobilisten... ...melden die schade bij de landelijke informatielijn op 0800 8002. 800 hoe sneller de melding, hoe sneller we kunnen reageren. Bij een melding zijn er drie opties. Optie 1, noodreparatie. Bij acuut gevaar voor de veiligheid van weggebruikers volgt er een noodreparatie. Het wegvak wordt meteen afgezet en Rijkswaterstaat zorgt voor een tijdelijke oplossing. Optie 2, spoedreparatie. Is er geen acuut gevaar, dan voert Rijkswaterstaat een spoedreparatie uit. Dit doen we binnen 24 uur op een moment met de minste hinder voor de weggebruiker. Optie 3, gepland onderhoud. Als er geen sprake is van lichte schade en overlast, dan wordt de schade pas aangepakt bij het geplande onderhoud. Met deze drie oplossingen bestrijdt Rijkswaterstaat vorstschade en zorgen we voor een optimale doorstroming van het verkeer. Forstschade, zo zit het.